Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSBD van Moor en vandaag gaan we op pad met deze onopvallende BMW F10. En we krijgen meteen het eerste voertuig in zicht. We doen namelijk een beetje verkeer vanuit. Die heeft uh, neonverlichting onder zijn voertuig. Maakte dan redelijk een rare bocht. Dus um, hij houden we zijn even in de gaten. Weet niet wat hij nu gaat doen. Hij ik van laat ik hem hier maar parkeren. Nou, weet je wat, goed genoeg voor nu. Het leuke aan deze. Um, ben je mee Is dat als je denkt van nou ik hoef geen blauw aan maar toch even zeg dat ik politie ben? Zet je gewoon een pitje op je dak? Nou je kunt ook alleen een petje aandoen. Je kunt ook nog dit allemaal. En je kunt ook zeggen ik doe alleen dit. Dus dat doen we nu even alleen dit. Zodat we wel zichtbaar zijn. Uh, we hebben vandaag dit uniform aan met de badge om. Nou nee, dat gaat ook heel soepel. Uh, en dat gaat ook heel soepel. Hé nee, mooi Audi. Nee. Ja. Doei. Uh, ja, goeiedag vrouw heeft hij voor mij een rijbewijs Sarah Lee, dankjewel Sarah uh, We gaan het voertuig even, het kenteken ook even opzoeken Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken Hij staat wel op haar naam Uh, het voertuig staat niet geregistreerd. Die zou ook niet geregistreerd kunnen worden met dit, deze verlichting. Denk. Dan wordt hij gewoon niet goedgekeurd. Uh, waarom heb je geen... Uh, uh, geen registratie van voertuig? Ja, het is gewoon superveel papierwerk wat niemand interesseert of zoiets, zegt ze. Jongen, het verkeer gaat helemaal los. Uh, ik moet op G drukken. Zo. So. Even kalm uh, hier aan. Ja, goed. Je krijgt van mij wel uh, bekeuring voor... Uh, geen uh, registratie en ik denk dat we dan al voertuig in beslag gaan nemen, nee dat gaan we niet doen maar dat moet wel dus dat doen we ook gewoon en dan die verlichting die laat ik erbij maar dan uh, uh, ja er wordt dan allemaal geregeld als voertuig nu in beslag wordt genomen ze heeft ook um, krijgt ze punten op de rijbe ik weet niet hoe dat in Nederland precies zit want ze is pas uit 99 dus ja dan krijg je dat je niet uh, dan ben je beginnende bestuurder en dan mag je nog niet heel lang alleen eh, trouwens toch wel, mag je redelijk lang al alleen rijden maar ja dan uh, ja, met dat puntensysteem zo dat weet je eigenlijk helemaal niet gewoon als beginnende bestuurder zorgen dat je niet in een problemen komt hè. Uh, ja die takelwagen staan nu natuurlijk ook in het gebied waar je niet mag rijden en dan rijdt hij ook niet dus gaan ze nu wel rijden. Horen ze nu te rijden. Ja, daar komt weer iets. Oh ja. Super. Ik snap nu waarom je over de stoep in rijdt. Zijn niks voor nodig. Nou dan gaan we nu met het verkeer mee rijden. Kijken wat de dienst er nog gaat brengen. Een beetje verkeer, een beetje noodhulp. Van alles wat. Volg DNS dat je bericht voor alle de bericht voor alle wagens. We hebben een ambulance request in... Rijt alsjeblieft Prio 1 Eerste Prio 1 melding voor de dag Een vrachtwagen is op zijn zijkant terechtgekomen En die ligt nu ergens Het luchtalarm gaat buitenaf hoor ik Mijn kat raakt in paniek zie ik nou oh, wat hoor ik? Maar dat is natuurlijk een luchtalarm, want het is 12 uur op maandag 1, 2 september. Tweede hebben. Uh, ja, hier zo. Gaat keigoed hier. Redelijk lange sputtert, merk ik. We zijn er al. Ik was helemaal niet meer aan het opletten joh. We gaan het verkeer helemaal stilzetten. We nou, gaan even snel kijken. Hij ligt op zijn zijkant. OC 12 en alleen ter plaatse. Ik graag sowieso een ambulance ter plaatse hebben. Er ligt niks onder de vrachtwagen en uh, staat hier wel een voertuig tegen gesteld daar zit ook niemand in in de vrachtwagen zelf zit ook niemand dus geen beknelden ook niet onder de vrachtwagen mogelijk twee voertuigen bij betrokken laten we zeggen drie vier misschien wel uh, ja wij gaan meteen praten met de slachtoffers verkeer lijkt goed te reageren dus dat is veilig wij staan in een venthof op één zijde Goedendag. zijn jullie allemaal oké? Okay? Wat is er gebeurd? Zijn jullie allemaal oké? Okay, zeg ik, Wim. We zijn oké, okay, maar de, um, de vrachtwagenchauffeur heeft hulp nodig. Ja, toen las ik het niet meer. Oké. Okay. kan nu niet meer praten. Meneer, hallo, kunnen u mij horen. Ik ben Wim van de politie. Niemand praat meer met me. Oh, ik moet. Nee. Huh? Wat stond er nou? Oh, dat is ook niet goed. Ja, Ah, ik heb nog even een verkeerde ammo erin zitten, sorry daarvoor. Oh, die hebben we ook een raar pakje aan. Nou, die worden natuurlijk ingespant via de IP. Uh, Allemaal dingen waar we achter komen waar we iets uh, mee kunnen en moeten gaan doen waarschijnlijk. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik vind het gewoon zo raar dat ik de laatste zin van ze niet eens las. En uh, vervolgens kan ik niks meer zeggen of vragen of... Dan ga ik wel maar gewoon een uh, wat gegevens voor jullie opvragen. Gewoon puur voor een systeem. Ik weet niet wie erbij betrokken is. Nee, even gek. Goeiedag, schotelij. Oké. Okay. dag, meneer. Ik ben... Wim van de politie. Ik kan niks. Ik kan niet praten. Wat is dit voor een onzin? Ik ben zo terug, want ik ga even lezen wat er nou stond, wat ze nou precies zeiden. Ik ben zo terug. Ja, daar ben ik weer. Wat ze zeiden, we waren gewoon... Ja, wij zijn oké, okay, maar de vrachtwagensje veel niet. We waren gewoon onderweg naar huis, toen flipte die over, zeg maar. Meneer, het ziet er niet helemaal lekker uit uh, hoe je erbij staat. Ik ga u overdragen aan de ambulance dienst. Um, ik schrijf even wat gegevens op en dan komen we later wel in het... Uh, je rijmen voor de is niet mooi Maar wat ik zeg, ik ga hem uh, uh, Ja Hem draaien over een ambu Ik ga daar echt niet, uh, weet het voor uh, Ik ga daar nu een hele statement van afnemen Ja, nou goed uh, Jij moet ophouden Deze auto ga ik weg laten slepen We gaan we beginnen met slepen Oh wacht, ik kan iets, ik kon iets Oh, nee, wat is... Huh? Ik dacht er stond check, vic check for victims, maar er stond iets anders. Oké, okay, kijk eens. aan Alles gaat weer, alles mag weer. En ik druk op end. Heren, bedankt. Het beste ermee allemaal. En we gaan gewoon wegrijden. Niet helemaal super afgerond vind ik zelf, vind ik wel jammer. Maar goed, hij, hij doet het tenminste. Laten we daar al blij mee zijn. Ik blijf me verwazen wat die Turanna nou precies heeft. Wat daar mis mee is. En we gaan weer gewoon hier op de snel... Oh wacht ik moet even.. Zo. Al die dingen tot verkeer wat ook weer rijden moeten we wel even doen. Dan rijden collega's op de motor erachter. 1201 dat is 1201. Achtervolging John Deertrekker! De Samen blijven! Dat ding is verdomme snel gek. Samen met gemacht. Oh joh, hey joh, Lekker gepit, gek. Staan blijven, uitstappen, hier komen. Handjes omhoog. Heel goed man. Meewerken gewoon. Ik ben aangehouden. Suspects. Killed. We hebben niemand gekilled. Wat? Wat? Er zijn geen eenheden meer nodig. Eenmaal een AT aanhouding dus. Hey, lekker gewerkt, pik. Ik ga even fouilleren, en dan ga ik meteen een transportje voor jou laten komen. Het ging allemaal heel snel. Achtervolging van een John Deer trekker op de snelweg, kregen wij binnen vanuit de Camar. Camar zat erachter, Camar liet ons langs, wij gaan er langs, Camar komt erbij. We vinden PCP, dat is een drugs. Een zakje met eh, methamphetamine, MD, eh, nee, hoe heet dat nou in Nederland? Gewoon crystal meth ofzo. Uh, PCP is dus ook een drugs, ja, voor de rest allemaal uh, niks belangrijks wat hij bij zich heeft. Uh, nee we krijgen geen transportje voor hem gevraagd, ah dat stond hij wel prisoner transport en nee, een, een, een takelwagen voor de gesorteerde trekken oké collega goeiedag schotel neem jij hem mee ah, toppie nou wat ik ga doen ik ga doorrijden. En niet ze. Zo! <coughs> so. Dankjewel allemaal voor het gezondheid in de comments. Ik ga doorrijden en dan laat ik het verkeer lekker een ding doen. En zoals je ziet is de Trekker opgehaald en kan iedereen weer verder rijden. We gaan het laatste melding pakken voor deze dienst Voor deze uh, uh, Voor deze video En dat gaat zijn uh, deze motor Want die heeft geen kenteken achterop Oh hij volgt Dat is handig Als je langs rijdt volgt hij je automatisch Hij is ideaal gek Hij gaat wel een beetje langzaam Maar hij volgt me wel ik zie jullie zo meteen als ik van de snelweg af ben en hem veilig mee heb gekregen. Ik laat me even weten dat ik van de pauper ben. Oh ja. Hallo. Die gaat steeds een klote op voor me hoor. Ik ga hem gewoon hier op de snelweg even aan de kant zetten. Ik snap niet waarom die me... Ja, je kunt drive in front of de vehicle to have them following you. To have them follow you. Alleen... Ja, oké, okay, nu heb ik de afrit gemist. Ja, fuck it. Ik ga hem gewoon even heel snel hier aanspreken. Want ik krijg hem niet uh, aan het... Uh, ik krijg hem niet gevolgd. Ja, tot hij mij volgt zeg maar. Beetje heel onrealistisch en levensgevaarlijk wat ik hier doe. Hey. Ja, heel snel rijbuis van u zien. Waarom staat de animal control? We zijn allemaal een 99 vandaag ja kentek checkt maand altijd ik vergeet altijd die kentek check maar nu zie ik weer een vraag Weinig ervan bewust dat je rijdt met een verlopen uh, verzekering en dan weet ik dus als ik nu kentek checkt het staat expirer en shield dus dat is niet mooi uh, ik krijg een bekering voor ja er staat geloof ik geen no license plate. Uh, even kijken, expired insurance sowieso. Uh, ja, no license plate kan ik niet pakken. Dus no license, sorry daarvoor. Um, en ik ga je nog even laten blazen en uh, dat soort dingen. Want ik geloof dat jij... Hebben we gedaan? Dit is wel ideaal dat je niet voor je sok kan worden gereden. Zet gewoon een, uh, een 50 km per uur bordje bij uh, hoe weet het. Laten we gewoon door Rijkswaterstaat neerzetten hier. Daarachter. Zie je? Ze gaan allemaal afremmen. Lekker gewerkt pikmans, pikken. Zo. So. Dan gaan we twee uh, takenwagens deze kant op krijgen. Ze komen wel steeds van een verkeerde kant. Ha want ze komen tegen het verkeer in kijk daar gaat foutje doet doet man even blazen voor mij we staan nu toch veilig verkeer rijdt uh, 10 km per uur ofzo allemaal heel onrealistisch hoor mensen ik weet dat ik altijd aan de kan niet meewerken dat is uh, klappen krijgen een vriend hier ja staan blijven we hebben aangehouden rijden onder invloed van drugs sowieso met mij mee ik wil dat je die helemaal af doet want dat is natuurlijk ook uh... Uh, zo. ik ga meteen het transportje deze kan op ik ga hem nog even fouilleren zodat uh, ik in ieder uh, geval weet dat mijn collega's freeway. niet in gevaar komen oh, oh veel gek waar een pannekoekje. Ik laat die collega's meteen even komen. Zo. So. Alsjeblieft he. je thuis stijl. je. Zo. Mensen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga meteen door met nieuwe video's opnemen. Anders heb ik voor deze hele week uh, niet heel veel. Dus... Um, ik uh, zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan, doei!